Hey en welkom bij Paul's Model Train stuff. Vandaag heb ik een Raleyon R 232 9084 locomotief. Het is een uh, BR232 locomotief, uh, deze heeft ook in Nederland gereden ongeveer in deze kleurstelling. Uh, het bijzondere hiervan is, er staat nergens op uh, wie de maker is. Uh, de, ik kan niet ontdekken wat voor uh, welk type locomotief dit is, uh, wie hem gemaakt heeft of uh, wat dan ook. Oh. Ik vermoed dat het een uh, uh, RSO of Mehano is. Ik heb al wel wat kunnen zien dat hij overgeschilderd is en dat dit dus niet de originele kleuren is. Uh, hier loopt een wat donkerdere band die uh, overgeverfd is waarbij uh, waarschijnlijk is dit een andere soort rood geweest en hier een bruine of zwarte band en, uh, de verf heeft hij iets minder goed gepakt en ook zijn er kleine shirtjes te zien in het uh, Rillion logo uh, aan beide kanten uh, maar ik moet zeggen dat dit een, een bijzonder goede paintjob is geweest uh, ik denk ook wel dat ik weet van wie dat, uh, dat... Ik denk dat het de vorige eigenaar is geweest die dat heeft gedaan. Ik weet ook wie dat is. Hij zei ook ik heb een spuiterij. Dus, uh, ja, oh. om hem open te maken, dit gaat vrij grof, moet je er een blokje uithalen. Uh, de hele constructie van dit ding is bijzonder eenvoudig. Dit lijkt een uh, solide blok metaal, maar... Uh, ik heb natuurlijk al binnenin gekeken om erachter te komen wat voor trein dat het is. Als je deze schroef los weet te draaien. Ik denk dat die doorgedraaid is. Dit zijn allemaal kleine losse metalen plaatjes. Op elkaar gestapeld. Je kunt het hier even kijken. Ja, je kunt het zien. Het is niet één solide blok. Een heleboel kleine stalen plaatjes. Deze klikt zich vast en zorgt er eigenlijk voor dat de hele locomotief vast blijft zitten. Want nu kun je vrij eenvoudig de kapper afhalen. En uh, aan de binnenkant hier zie je ook, uh, dit zijn de donkerdere ramen, maar het, is, het komt niet helemaal goed uit met de kleur. Maar je kunt enigszins zien dat het hieronder ook donkerder is. Dan de rest van de kap. Wat je overhoudt zijn twee identieke uh, aandrijfsystemen. Waarvan er uh, de, uh, even kijken, alleen de, de, de, de, deze hier heeft de motor. Maar dit is in principe hetzelfde systeem. Vervolgens dus kun je deze plastic dingen eraf schuiven. En kun je dat deze. Metalen dingen af laten vallen En je houdt over De twee uh, Draaistellen Hieronder in de draaistellen Zitten contacten Zodat deze metalen pinnen Dus ook zorgen voor de stroomtoevoer Tussen de draaistellen En daardoor kan De achterste draaistellen Kan dus ook dienen Voor de pick-up van de stroom en uh, deze hele opstelling uh, is, is er eentje die ik nog niet zo heel veel ben tegengekomen. Of eigenlijk nog helemaal niet. Dus uh, erg, erg eenvoudig. Het zit redelijk ja, simpel in elkaar en toch, ik moet zeggen, best slim. Uh, goed, het is natuurlijk niet vergeleken met de aanmerken. Maar als. Uh, als je dan toch ergens aan een model wil gaan knutselen, zo, deze op zijn plek doen. Is dit natuurlijk wel een heel mooi model volgens mij. Hij zit nog niet helemaal goed aan deze kant, maar hij zit al bijna in elkaar. Het is echt uh, een, een soort van bouwpakket zoals je dat vroeger met houten uh, hout onderdelen kon maken. Zo heb je weer een locomotief die toch wat gewicht heeft. En wel een bijzondere schildering. Het um, is, uh, is zeker een uh, uniek model wat dat betreft. Um, met de custom paint job. Volgens mij kan het gewicht hem op één ja, manier in. En zo zit hij beter. Er zitten wel wat beschadigingen hier op. Um, hier zitten deze ronde onderdelen die zitten hier niet meer en, uh, hij mist aan deze kant een klein plastic stuk zodat je er iets aan kan hangen uh, er is wel mogelijkheid om hier verlichting in te zetten maar dat zit er op dit moment niet in en uh, dat zou je er achteraf nog in kunnen bouwen maar of dat het, het water is bij dit model Eén ding weet ik wel hij rijdt wel ik zet er nu redelijk wat stroom op maar uh, de power pickup werkt dus goed op uh, sommige wielen wat beter dan de andere dus, ja weet iemand herkent iemand dit model? weet iemand wie de uh, fabrikant is? Uh, mijn gok zou zijn uh, Mehano of uh, oh, de metalen onderdelen zijn of De Mehano of RSO een, een soort van voorloper daarvan ik kan er verder niks over vinden online. Ik kan het model natuurlijk ook niet vinden omdat dit een overgeschilderd model is. Dus ik weet niet hoe het er oorspronkelijk uitzag maar ik ben er wel benieuwd naar. Ik, eh, ik hoop dat ik het uitgevonden krijg. Of eigenlijk hoop ik dat iemand het mij kan vertellen. Mijn zoektocht heeft nog niks opgeleverd, kijk. Nu. Dit zijn de metalen plaatjes. mocht dit uh, ik ga deze dit model verder ik denk dat ik het ga verkopen mocht dat niet lukken dan uh, hou ik het voor de onderdelen waaronder dus deze gebiedjes die zijn altijd wel handig als je de een uh, lima wil verzwaren goed Dus mocht iemand enige informatie hebben over de maker hiervan, uh, laat het me weten, de fabrikant bedoel ik, laat het me weten. Ik ben heel benieuwd. Uh, en uh, verder bedankt voor het kijken. Subscribe, like, deel. Uh, ik post elke vrijdag een video. Tenminste, dat probeer ik. Dus... Uh, ik hoop weer een beetje ritme erin te krijgen.